Welkom bij dit filmpje over Dialogflow. Mijn naam is Pierre Gorse en dit filmpje is onderdeel van een serie filmpjes over het gebruik van AI in het onderwijs. Voordat je met dit filmpje aan de slag gaat, is het handig om in ieder geval het filmpje over het aanmaken van een chatbot in Dialogflow bekeken te hebben en om te weten wat een PHP bij boek is. Ik ga ervan uit dat je die filmpjes bekeken hebt en weet hoe je in Dialogflow een basischatbot ontwikkelt en in dit filmpje ga ik nu alleen in op het gebruiken van in combinatie met Wikipedia. Dat betekent dus dat je het meeste van dit plaatje kent. Je weet de rol van Dialogflow als basis chatbot, de link naar Communicate en de web frontend. Er is een filmpje over Node.js als Discord bot. een filmpje over het gebruik van actions on Google voor de koppeling met bijvoorbeeld een Google Home Mini of met je Android telefoon. En er zijn filmpjes over het gebruik van PHP in combinatie met Google Sheets. Zoals gezegd, dit filmpje gaat in op de vraag... Hoe kunnen we Wikipedia gebruiken voor vragen waar de chatbot geen antwoord op weet? Hoe ziet dat eruit? Nou, zo bijvoorbeeld. Hier zien we bijvoorbeeld van een welkomstint: suggesties. Als iemand vraagt wat is kunstmatige intelligentie, dan is het een vraag waar een intent aan gekoppeld is en waar een vast antwoord in de Dialogflow Chatbot zit. Maar als iemand dan vraagt wat is emotionele intelligentie, dan weet de chatbot daar het antwoord niet op en gaat hij bij Wikipedia zoeken en komt hij met dit antwoord terug. De chatbot kan nu ook antwoord geven op vragen die helemaal niet voorzien waren. Bijvoorbeeld, wie is Baby Yoda? En ook dan weet hij een antwoord te geven op basis van wat Wikipedia daarover te vertellen heeft. Nou, wat doet de Wikipedia-koppeling dus? Er is ondersteuning nu voor vragen die beginnen met wie is, wat is, wie was, wat was, wat weet je over, wat weet je van en vertel meer over. Waarbij de Dialogflowbot vooraf... Eerst kijkt van, oké, okay, weet ik het antwoord er zelf op? Heb ik een intent en een respons? En als dat niet zo is, dan zoek ik op Wikipedia naar een antwoord en kijk ik of ik dan wel het antwoord kan geven. Ik had er daarbij kunnen kiezen om voor elk van de zinnen op de vorige dia een nieuwe intent en een webhoek aan te maken. Maar dat zou heel veel onnodig werk zijn. In plaats daarvan heb ik gebruik gemaakt van de... Wie is intent? Die bestond al voor het opzoeken van informatie over medewerkers van het Experium. En daarnaast gebruik ik de default fallback intent. Die intent is altijd aanwezig in de dialogflow chatbot en wordt gebruikt voor alle intents eigenlijk die niet gekoppeld kunnen worden. Dat is normaal gesproken de intent die zegt ik begrijp het niet of ik versta het niet. Voor die intent kun je ook de optie enable webhook aanzetten. En dat heb ik nu gedaan. En als je niet weet wat een webhoek is, kijk dan even naar het aparte filmpje dat ik daarover gemaakt heb. Dus we hebben de wie is intent met de bestaande webhoek en de default fallback intent met een webhoek. Nou, hoe werkt dat? Je ziet hier de PHP code van de webhoek. Je ziet ook de URL waar je de PHP code zelf kunt opvragen. Van regel 166 tot en met 178 is eigenlijk het laatste stukje van de code die de wie is intent afhandelt. Normaal gesproken zoekt hij dus in Google Sheets op wat de functie, de naam en de foto is van de medewerker. Als die persoon daar niet aanwezig is, dan is het een wie is naar een onbekende naam en dan gaat hij zoeken in een functie die heet Wikipedia Search. Die zullen we zo meteen bekijken. Het laatste stukje, else if, default fallback intent, dat is de afhandeling van de default. Fallback intent, heel logisch eigenlijk. En ook daar stuurt hij het stukje woord, bijvoorbeeld wie is Baby Yoda, dan stuurt hij Baby Yoda naar een functie Wikipedia Search. Wat je ook ziet, is dat als er een antwoord terugkomt, dus een reply terugkomt, dat gekeken wordt of het apparaat, via waar je de vraag gesteld hebt, of dat apparaat een scherm heeft. Want als dat niet zo is, dan worden alle ...tekst tussen haakjes die in het antwoord zit, wordt verwijderd. Wat namelijk nog wel eens voorkomt, is als je de namen van personen opzoekt bij Wikipedia... ...dan staat als eerste achter die persoonsnaam tussen haakjes de geboortedatum. En vaak staan er ook nog wel tussen haakjes belangrijke evenementen... ...bijvoorbeeld wanneer iemand overleden is enzovoort. Als je dat allemaal gaat uitspreken, dan klinkt een zin heel raar. Op een beeldscherm ziet dat prima uit. Maar daarom wordt dat eruit gefilterd. Nou, hoe ziet die wikipedia search functie er dan uit? Die Wikipedia Search functie wordt gedefinieerd in het bestand wikipedia-search.php. Dat zie je hier. En ook die is op GitHub te downloaden. Wikipedia Search.php maakt gebruik van een API, een Application Programming Interface van Wikipedia. En die heet Search. Daar kun je met PHP en curl, dat heet client URL, kun je tegen aanpraten. En dat betekent eigenlijk dat je URL's, webadressen, opmaakt met zoekopdrachten in Wikipedia. En daar geef je dan in... Hoeveel resultaten terug moeten komen, in welk formaat het teruggegeven moet worden en uiteraard de zoekquery. Het script zoekt in twee stappen op Wikipedia. De eerste stap is gewoon zoeken op de term. Maar als je bijvoorbeeld op Wikipedia zoekt op primair onderwijs, dan zie je dat je doorverwezen wordt naar een pagina die basisonderwijs heet. En dat gebeurt ook als je met die API gaat zoeken. Dus de eerste zoekopdracht stuurt bijvoorbeeld primair onderwijs naar Wikipedia, krijgt dan terug dat je eigenlijk op de pagina basisonderwijs moet zijn. De tweede zoekopdracht haalt dan de pagina basisonderwijs op en pakt daar de dus samenvatting van. Het, het kan ook voorkomen dat een zoekopdracht meer dan één resultaat oplevert. Dan krijgt de eerste zoekopdracht krijgt alle resultaten terug. Het script... Neem dan nu even de beslissing dat het eerste resultaat waarschijnlijk het gewenste resultaat zal zijn, want er is op dit moment geen enkele mogelijkheid om daar goede keuzes in te maken of andere keuzes in te maken. Dus het script pakt dan het eerste resultaat en haalt ook van die pagina de samenvatting op. Sommige samenvattingen zijn erg lang, dus het script kort de samenvatting ook nog in naar de eerste twee zinnen van de samenvatting zoals die op Wikipedia voorkomt en geeft die dan terug naar Dialogflow. En dat was eigenlijk al dit stukje video. Je weet dus nu hoe je met een webhoek en een stukje PHP script een soort fallback kunt maken voor je Dialogflow chatbot. Waarmee Wikipedia gebruikt kan worden om antwoorden te zoeken op vragen die je zelf waarschijnlijk niet eens verzonnen had. En was het allemaal abracadabra voor jou en heb je toch dat volgehouden? gehouden? Nou super, maar bedenk dan ook dat zeker niet iedereen in het onderwijs het allemaal zelf hoeft te kunnen gaan doen, zou moeten gaan doen. Ik heb liever dat je nadenkt over de vraag of dit nou een goede of een slechte toevoeging is voor een onderwijsbot en vooral ook waarom.